Welkom allemaal, in deze video gaan we machten herleiden en dit gaan we doen door te kijken naar gelijksoortige termen. Hoe staat dat ook alweer precies met gelijksoortige termen? Nou, wanneer we nemen a plus a, dit zijn gelijksoortige termen, want ze zijn van hetzelfde soort a en deze mag ik bij elkaar optellen. Hoe tel ik ze bij elkaar op? Nou ik heb een a, ik heb nog een a, die doe ik bij elkaar en ik krijg 2 a. Laten we eens kijken naar 6x plus 4i plus 2x plus 3i. Ik zie, ik heb hier 6x's, daar heb ik 2x's. Die zijn allebei van het soort x, dus die zijn gelijksoortig. Ik heb 4i, ik heb 3i, zijn van het soort i, dus ook deze zijn gelijksoortig. De gelijke soorten mag ik bij elkaar optellen. 6x plus 2x is 8x. En ik heb nog 4i plus 3i, en dat is samen 7i. Ik heb 2p. Plus 3q. Links heb ik een soort van p. Rechts heb ik een soort q. Die zijn niet gelijksoortig. Kan ik niet bij elkaar optellen. Oftewel kan niet korter. We hebben dus gebruik gemaakt van de regel. Gelijksoortige termen mag je bij elkaar optellen. En van elkaar aftrekken. Hoe zit dit nu precies bij machten? Laten we eens kijken naar x kwadraat, Oftewel x tot de macht 2. En x tot de macht 3. Dan zien we dat x tot de macht 2 een vermenigvuldiging is van 2 x x maal x. x tot de macht 3 is een vermenigvuldiging van 3x'en, x maal x maal x. Nou, het mag duidelijk zijn dat dit niet hetzelfde is. We zeggen x kwadraat en x tot de macht 3 zijn geen gelijksoortige termen. Wanneer ik nu neem x tot de macht 4 en x tot de macht 4, nou ja, van die ene x tot de macht 4 weet ik dat is x maal x maal x maal x. Maar die andere x tot de macht 4 dus uiteraard ook x mal x mal x mal x. Dus x tot de macht 4 en x tot de macht 4 zijn uiteraard wel gelijksoortige termen. En dit geeft ons de volgende regel. Machten zijn gelijksoortig als ze hetzelfde grondtal hebben en als de exponenten hetzelfde zijn. Dus we zagen net bij x kwadraat en x tot de macht 3 het grondtal is wel hetzelfde x, maar de exponenten waren niet hetzelfde, een 2 en een 3, dus die waren niet gelijksoortig. Bij de andere, x tot de macht 4, ja, hebben we twee keer een x als grondtal. Dus die zijn hetzelfde. En de exponenten, een 4, die waren ook hetzelfde. Dus die waren wel gelijksoortig. Dit geeft ons de volgende twee regels. Gelijksoortige termen mag je bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken. En machten zijn gelijksoortig als ze hetzelfde grondtal hebben. En de exponenten moeten hetzelfde zijn. Een voorbeeldje. Ik heb 2x tot de macht 4 plus 7x tot de macht 4, dan zie ik, beide hebben het grondtal x, ze hebben allebei het exponent 4, dit betekent dat ze gelijksoortig zijn. Aan de linkerkant heb ik er 2, ik tel de 7 bij op, geeft een totaal van 9x tot de macht 4. 2 plus 7 geeft 9. Maar pas even op, dat je dit niet gaat verwarren met 2x tot de macht 4 keer 7x tot de macht 4. In een vorige video heb je kunnen zien, dat bij een vermenigvuldiging van machten krijg je 2 maal 7 is 14, x tot de macht 4 keer x tot de macht 4 is x tot de macht 8, oftewel 14x tot de macht 8. Dus let even goed op of je te maken hebt met een plus, dan wel een keer. Laten we eens kijken naar een paar voorbeeldjes. We hebben 3a tot de macht 5 plus 9a tot de macht 5 en deze willen we herleiden, oftewel zo kort mogelijk schrijven. We zien dat van beide het grondtal a is. Ze hebben hetzelfde exponent, namelijk 5. Dit betekent dat ik ze bij elkaar op mag tellen. Ik heb 3a tot de macht 5 en ik heb 9a tot de macht 5. Deze tel ik bij elkaar op, geeft 12a tot de macht 5. De volgende, 5p tot de macht 3 mal q, min 7p tot de macht 3 mal q, en deze wil ik herleiden. Ik zie dat de linker term bestaat uit p tot de macht 3 mal q. De rechter term bestaat ook uit p tot de macht 3 mal q. Dus het zijn gelijksoortige termen. Links heb ik er 5. Daar moet ik er 7 van afhalen. Hou ik over min 2 p tot de macht 3 mal q. Laten we er nog één doen. 2x tot de macht 4 keer 3x plus 5x kwadraat keer 2x tot de macht 3. Nou, zo op het eerste gezicht lijkt het net alsof we deze niet verder kunnen herleiden. Maar ik zie een vermenigvuldiging en ik zie een optelling. Dat betekent dat ik eerst de vermenigvuldiging moet doen en pas daarna de optelling. Dus laat ik eerst eens even de vermenigvuldiging uitvoeren. Ik zie links 2x tot de macht 4 keer 3x. Een vermenigvuldiging van machten. Nou, we weten inmiddels hoe dat moet. De getallen keer elkaar, variabelen keer elkaar... Dan krijg ik 2 maal 3 is 6, x tot de macht 4 keer x, x tot de macht 5, geef samen 6x tot de macht 5. Hier moet ik bij optellen de vermenigvuldiging 5x kwadraat keer 2x tot de macht 3. Nou, 5 maal 2 is 10, x tot de macht 2 keer x tot de macht 3 is x tot de macht 5, dus ik krijg 10x tot de macht 5. Nu zie ik een optelling met in beide termen een x tot de macht 5. Dit betekent gelijksoortige termen, links heb ik een 6, rechts heb ik een 10, bij elkaar optellen, 6 plus 10, geeft 16x tot en met 5. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.